Goeiedag. Je hebt dat ongetwijfeld wel eens, dat je in zo'n situatie zit voor jezelf, dat je denkt van ja, ik moet hier een besluit gaan nemen en ik weet niet wat. Als ik de opties bekijk, ze zijn allemaal even goed. Of misschien juist allemaal even slecht. Of dat je bij jezelf denkt van ja, ik, ik heb nog niet alle opties op een rijtje voor mezelf. Maar ik moet een besluit gaan nemen dat ik in vol zelfvertrouwen verder kan de toekomst in, op een manier waar ik zelf achter sta. Als dat vraagstukken zijn waar je voor jezelf mee te kampen hebt, neem eens contact op met mij, ik kan je daarmee helpen. Mijn naam is Rens Duisens. ik ben lifecoach. Ik hoor graag van je.